Ik heb hier even wat leuks om te laten zien. We hebben een Citroën Jumpy in de M-uitvoering. Uh, dit is eigenlijk het verlengde van iemands gereedschapkist. Het mooie is dat er is een speciale laadruimte inrichting is erin geplaatst. In dit geval van Sortimo. Dat is zeker niet de enige leverancier van dit soort inrichtingen. Maar nogmaals even een voorbeeldje hoe mooi het allemaal kan worden in een Citroën Jumpy. Leuk is, hebben hier achterin hebben ze dus twee stellingen gezet voorzien van allemaal bakjes. Die je dus ook uit kunt schuiven, mee kunt nemen, kisten die je mee kunt nemen. Hier nog speciale laders in de auto. Twee uitschuifladers aan de rechterzijkant bij de schuifdeur. Aan de achterkant, en de deur even mee. Ook een inrichting, waar kijken we de inrichting vanaf de achterkant. Allerlei haakjes eraan aan te maken waar je spulletjes op kan hangen. Aan de rechterkant eventueel kisten waar een of een boommachine naar kan komen. En hier ook weer de laders. Hier speciale vakken voor waar elektriciteitspijpjes en dat soort dingen in kunnen komen. Hier nog speciale ladebakken. Behoorlijk uit te schuiven. Deze klant heeft ervoor gekozen om de jumpy te voorzien van een klep. Oftewel je kunt nog overdekt kun je je spullen eruit pakken. Dus dat betreft gewoon erg mooi gemaakt. Ja, en eigenlijk het verlengde van een gereedschapkist zoals onze monteur zou gebruiken. Maar hier kan die gebruikt worden op locatie. Wilt u er meer over weten, kom gerust bij ons langs. We kijken samen hoe we van onze jumpy uw jumpy kunnen maken. En dat die helemaal aan uw wensen voldoet. En dat die nog makkelijker is in het gebruik. Hey, mijn Citroën, uw partner in mobiliteit. En we voldoen graag aan uw wensen.